Speelkwartier op de Vrije School voor Speciaal Onderwijs in het Gelderse Brummen. De meeste kinderen hier zijn in meer of mindere mate autistisch. Ik heb zelf ook autisme. En um, ik ben daar ook mee geboren. Mensen die vinden het niet fijn als, als, een, als iemand autisme heeft. Want dat vindt het kind zelf ook niet leuk. Mm, nou, eigenlijk heb ik er niet echt veel last van. Daar denken veel volwassenen anders over. Kinderen met autisme hebben vaak grote problemen op school en in de klas. Omdat ik daar um, geen goede juffen had die mij niet konden begrijpen. En meestal die niet met mij konden omgaan omdat ze zo boos werden omdat ik autisme had. Heel veel kinderen die gaan niet naar school omdat ze autisme hebben. En omdat heel veel scholen ja, die, die, die vinden dat niet van alle kinderen die niet naar school gaan, de thuiszitters is bijna de helft autistisch. De kinderen worden niet begrepen en kunnen nergens terecht omdat ze anders zijn. Ja, nou, dat is niet uh, dat ik eigenlijk anders ben dan andere kinderen. In het rapport Passend onderwijs vanuit autisme bekeken staan onder andere tips van kinderen voor volwassenen. Um, alsjeblieft, uh, het is belangrijk. Het is heel belangrijk. Uh. Op ruim 80 plekken in heel Nederland gaven ervaringsdeskundigen het rapport aan docenten, directeuren en politici. Applaus, dankjewel. Belangrijkste tip van de kinderen is dat volwassenen naar hen luisteren. Dat um, de juffies en meesters beter moeten begrijpen wat ze zeggen voor de kinderen met autisme. Dat ze dat beter kunnen be uh, horen en begrijpen wat ze nou bedoelen. Kinderen weten zelf vaak het best wat ze nodig hebben. Maar dat hebben ze hier in Brummen bij de Lans al lang begrepen. Ik zeg eigenlijk altijd van, vertel ons de weg. Hè, heren? Ja. Vertel ons hoe, hoe wij met jullie moeten omgaan. Ja. Want jullie weten het en wij weten het niet. Goed. Echt? Nee. Dus als jullie het ons vertellen, dan weten we het beter.